En dan worden wij gevraagd om uit te stappen. We hebben zoiets van, maar waarom dan nu weer al? Want je hebt net alles gevraagd en alles is in orde. En dat is jammer, want je legt iemand gewoon vriendelijk uit wat je doet, naar wat je van plan bent. maar er is duidelijk geen vertrouwen. Ik denk wel dat je een beetje de maatschappij bent aan het vermarginaliseren daarmee. In de zin van mensen niet per se uitsluiten, maar eerder insluiten in een bepaalde cocon van jullie zijn de mensen waarvan dat we weten dat jullie waarschijnlijk iets gaan doen. Door die mentaliteit te hebben, krijg je ook van die mensen die inderdaad zoiets hebben van ja, het maakt toch niet uit of ik nu goed of slecht handel. Ik word sowieso beklad als de slechte persoon binnenin de maatschappij. De profielen die dan tegengehouden worden en de mensen die voorbij rijden, gaan dan zoiets hebben van ah ja, dat zijn de die weer. En die zin gaat ervoor zorgen dat die mensen ook weer al denken, desondanks dat er misschien echt niks is, dat die gaan denken van, ah ja, dat profiel, mensen, dat type mensen, ja, dat zijn waarschijnlijk mensen die iets verkopen. En dan groeit dat thema weer. Het is moeilijk, want stel je voor dat wij wel drugs waren aan het verkopen, ja, dan moesten wij aangehouden worden, desondanks ons profiel. Wat ik doe meestal is, focus je gewoon op het positieve, probeer daar niet te lang bij stil te staan, maar... Je moet wel de ernst ervan inzien. Je moet dat nu ook niet laten voorbijgaan alsof dat, dat niks is. Want het is wel een ernstig probleem. Maar probeer je dag daar niet door stuk te maken.